The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Uh, Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij deze webinar Solid Edge 2021. Uh, what's new? Um, het is 4 uur, het is het einde van de dag. En uh, we hebben wat nieuwe dingen over de so nieuwste Solid Edge release. Uh, uh, die Siemens uh, ons, ons gegeven heeft. Um, we starten nu inderdaad om vier uur. Uh, even uh, wat, wat dingetjes over, uh, zet je microfoon even uit, het, uh, uh, we kennen dit van de, van de online uh, vergaderingen. Uh, ik laat je vandaag een aantal dingen zien. Um, ik word uh, bijgestaan door mijn uh, collega uh, Tom Verveld. Um, ik ben uh, portfolio developer Solid Edge uh, bij Ingenia. Uh, Tom, Tom, mijn collega, is weet het, uh, sales consultant en... Uh, ik zal jullie vandaag een aantal dingen laten zien. Uh, Tom neemt aan het einde uh, het gesprek even over om, um, zeg maar, uh, ondertussen zijn er wellicht wat vragen. Stel die gewoon in de chat, hè. Weet het, uh, die, die, die houden we bij. En dan uh, ronden we het een en het ander af met wat vragen en antwoorden. Um, vandaag, het, uh, waar lopen we in ieder geval doorheen, dat zijn uh, de, de, de updates van de, de CoreCAD. Uh, en de core cut, daar bedoelen we eigenlijk mee de, de, de cut waarmee dus, uh, je je productjes maakt, dus je, je assemblies of je tekeningen. En daarnaast hebben we nog een stukje updates van het portfolio. Maar het portfolio is dus, een uh, aan, aanrandende functionaliteit, uh, zoals electrical, simulation, uh, techpubs. Uh, en, en we hebben daar een aantal elementen uitgenomen die we, die we graag met jullie willen delen. Um, Daarnaast zullen we dit, uh, laten zien waar wij van een, een genia zeg maar, in de najaar aandacht aan geven. Uh, een stukje agenda is dat. En uh, we willen uh, uh, zeg maar ook een actie hier aan koppelen. Omdat we het heel fijn vinden dat je de gelegenheid neemt om even naar ons te luisteren. En, en, en onze boodschap over nou, de nieuwe dingen van 2021 20, te presenteren. Uh, in de vorm van een actie. Dus uh, we hebben daar uh, nog iets leuks aan het einde. Um, ondertussen, weet het, is dit, hè, omdat het uh, digitaal gaat, is het redelijk inrichtingsverkeer hebben we uh, zeg maar een gelegenheid voor jullie als deze sheet komt. Dat we een, een poll, dus een vragenlijstje. Uh, om even een beetje te polsen. Uh, hoe, uh, hoe de boodschap zeg maar, en de inhoud weet, het, hoe dat bij jullie zeg maar, overkomt. Uh, en wat, wat jullie zijn interesse zijn. Dus dat, uh, dat proberen we op die manier te doen. Maar uh, laten we snel beginnen met de uh, 2021 Core Cut updates. En, uh, ik, ik ben bekend om nogal een redelijke gesprekssnelheid En ik zal nu een aantal dingen laten zien, ondersteund door videobeelden. Dus het gaat op zich wel, wel redelijk krap. Staat straks wel op, uh, op YouTube, kun je de, deze webinar nog een keer terugzien. Dus dan geef je de mogelijkheid om nog even wat, uh, wat elementen eruit te pikken. Uh, maar laten we snel beginnen. Um, het eerste onderwerp die we graag willen laten uh, zien uh, aan jullie, is de, het gebruik van de multi-flange sheet metal. Solid Edge is in de basis sowieso vrij sterk in, in sheet metal. En men heeft eigenlijk waarschijnlijk een aantal uh, uh, vragen van klanten uh, in de vorm van... Uh, verbeteringsvoorstellen, hebben ze verwerkt tot de multi-edge flange um, en in dit voorbeeld wat we hier zien uh, is er dus een, een zeshoekige plaatmateriaal. Dit is een video overigens die wij afspelen voor jullie uh, en die is voorhand opgenomen. Um, maar wat je ziet is dus dat er van deze zeshoek worden uh, zes zijden gekozen en met uh, multi-flange worden ze dan uh, omgezet. Nou, normaal gesproken in de 2020 variant zou je dan uh, per uh, flange stap een zijde moeten selecteren. Wellicht heb je de keuze gehad om, om bijvoorbeeld een mirror of een pattern toe te passen. Maar dat is meestal wel geluk. Maar in de regel ben je gewoon veel aan het zetten. Nou, ze hebben dat gebundeld. Dus je kan nu met een multi-flange, kan je dus multi-edge kan je dus een aantal zijden selecteren. En zoals in dit geval willen we de bovenkant even van dit modelletje dichtmaken. Dan zie je dat, dat gewoon die flensen dichtklappen naar elkaar toe. Ja, dat is onhandig, want ze overlappen elkaar. Maar er is een functie dat je dus zegt van nou, er zit een autodrim in en daarmee kan je dus overlappende vlakken kan je bescheiden. Er zit ook een, een offset bij, zodat je nog een beetje afstand kan houden wanneer je dat doet. Nou, zijn wel opties die, die het gebruik erg uh, positief beïnvloeden. En je ziet ook dat er bij, binnen een tweetal stappen heb je een, een doos uh, dichtgemaakt. Um, even kort samenvattend, wat hebben we net gezien. Vroeger was de, de, de, het zetten van een aantal zijden, dus op basis van enkel stuks... Zou je er 14 nemen. In dit geval heb je dus een multi-edge. En dan ben je met vier features bij je klaar. Dus dat zal een enorme tijdsversnelling kunnen opleveren. Wanneer je er dus dit dus uh, vaker, uh, vaker tegenkomt. Um, en met de aanvulling van een uh, zogenaamde market corner. Dat betekent dat hoeken zich samenvoegen. In, in het, in het, dan heb je geen, geen gat ertussen. En een autotrim functie. Krijg je dus nog eens een keer een versnelling van die afgronding. Dus dat is wel mooi in de details. Dus al met al uh, een mooie toevoeging aan het sheetnet. Um, kijken we dan verder naar een andere techniek uh, uh, die geïntroduceerd is met de nieuwe release. Dan is dit internal components. En Internal Components gaat in op het feit dat je dus uh, elementen kan inladen van non-native cat bestanden, zogenaamd inladen van step of XT-bestanden. En dat je die wilt gaan gebruiken in je eigen CAD omgeving. Nu zien wij dat deze techniek die hier gepresenteerd is, echt wel het, uh, uh, ja, significant is. Uh, belangrijk kan zijn voor jouw eigen proces. Dus we hebben even gemeend dat we dit extra willen benoemen door te zeggen dit is een game -change. Het is echt wel uh, belangrijk. Wat houdt dit nou in? Um, even een voorbeeld weer voor op basis van video. We zien dadelijk een, uh, dit, dat deze constructie wordt, uh, wordt aangevuld met een cilinder. En daartoe zoeken we dus de cilinder op die we hebben gekregen of gedownload. En we zeggen oké, okay, die XT-val omzetten in een, in een uh, uh, internal components vaak. We kiezen een assembly en hij wordt ingeladen. Je ziet in de pathfinder dus een aantal objecten en een mapje met internal components. Dat zijn de componenten waaruit deze cilinder bestaat. We geven nu eventjes uh, uh, relaties aan met de relationship manager. En uh, we zullen de mantel even op slot zetten door een draag te geven. En de cilinder geven we dan een range die dan overeenkomt met de slag van de cilinder. Even testen via MOVE of het werkt. Ja, dit ziet er gewoon goed uit. Dit is gewoon hoe deze cilinder zich gewoon te gedragen. Middels SEDM zullen we hem dan opslaan. Data Management, wat is Solitation. En we voeren hier in onze assembly, voeren we dan deze cilinder in. Als we hem dan plaatsen Adjustable, zul je dadelijk zien dat we dus een werkbare situatie krijgen. Waarbij deze cilinder dus ook inderdaad in deze samenstelling functioneel in te stellen is. Hier het onderste blok dat roteert en de slag van de cilinder is te zien. Dus dit is even een kort voorbeeld hoe je dus met, met uh, het niet verplichtende van het vastleggen van jouw hele xt file in, in, in zeg maar model op je harde schijf, hoe je daarmee kan werken. Een soort lichtgewicht model. Korte samenvatting. Um, voorheen dus de oude traditionele manier het staat een beetje in de rechterhoek. Hè. Je maakt parts uh, binnen een assembly en die parts moet je ook opslaan op je harde schijf. Nou Met internal components hoeft dat niet meer. Dat is een beetje in de beeld linksonder. Je hebt dus één assembly met daarin, ja, laten we zeggen, een soort virtuele componenten. Hè, het, die wel de vorm weergeven, maar je hoeft ze niet op te slaan. Dus het zorgt voor lichtgewicht lichtgewichtparts. Dan heb je, zeg maar, misschien een vraagstuk. Hoe gedraagt zich dat dan het, op een tekening? Nou, dat je helemaal prima. Je kan het allemaal terugvinden. Het, het gedrag op een tekening en in, in jouw assembly is gelijk als je het normale part zou gebruiken. Dus uh, ja, mooie nieuwe techniek om, om uh, de uitwisseling van non-native producten van jouw eigen systeem uh, in te importeren. Een beetje hieraan gelinkt is het volgende onderwerp. Dat is uh, 3D Find It uh, by Cadenas. Ja, Cadenas is dus die website waar uh, veel uh, leveranciers hun 3D componentjes plaatsen. Als een soort bibliotheek waar je ze vandaan kan halen. En het team van uh, ontwerpers van Solid Edge hebben gezegd, nou het zou niet handig zijn als je daar ook directe toegang tot hebt. Dat hebben ze gerealiseerd. Dus onder jouw insert components vind je dus uh, een insert component from 3D Find It. En dan kom je in een browseromgeving. En in die browser ga je dus op zoek naar je eigen uh, zeg maar, uh, leverancier. Je zoekt even een uh, wiel, uh, misschien wel bij Tente of iets in die trant. En uh, je kan dan de, de juiste vinden, Selecteer hem in Solid Edge en hij importeert die direct in jouw samenstel. Nou, dat, is, dat is een hele snelle manier om dus uh, externe data te betrekken in jouw eigen samenstel. Nu um, is er nog een extra bij in die omgeving, in die 3 d find omgeving, is dat je je kan ontzettend goed zoeken. Dus je kan zoeken op, nou ik wil graag een kerstelwiel hebben, een draaiwiel, ik wil graag dat die voldoet aan een ISO en ik, uh, ik schets even een vorm uh, uh, in een soort sketchpadje met je muis en dan gaat op die drie elementen gaat hij dan zoeken. Nou, dat zijn hele mooie manieren om dus bij jouw spullen te komen die bij jouw toeleveranties beschikbaar zijn gesteld bij Cadenas. Um, Komen we bij een ander onder, onderwerp, wat we eigenlijk in de, uh, in de jaren hiervoor een beetje gemist hebben. Dus we, we juichen dit enorm toe, dat is het gebruik van deckels. En deckels is uh, een, een, een Engelse benaming voor eigenlijk afbeeldingen of plaatjes. En um, wat, wat, wat de functionaliteit inhoudt is dat je onder view kan je dus een, een vlak kiezen en dan kan je dus een plaatje invoegen. En dat plaatje kan dus vanuit je bitmap, JPG, PNG, ja, ook nog meerdere bestandstypes, maar kan je dan in importeren. Um, Daarna het, zie je dat die, die afbeelding heeft dus dezelfde uh, gedrags-eigenschappen uh, zeg maar, als sketches heeft. Dus het maakt het gebruik van zo'n plaatje heel erg intuïtief. In dit geval zie je even dat die verschoven wordt. Er zullen relaties aan de plaatsing gelegd worden. Er wordt een, een, een vertical line uh, relatie gelegd. En je kan de dimensies aanhangen. Zeg maar. En dat maakt het gebruik van die plaatjes dus ja, voor ons als Solid het edge gebruiken, heel erg intuïtief. We kiezen hier even voor een grote afstand 50 vanaf de kant. Omdat we dan kunnen laten zien dat je hem kan wrappen om, om dat gebogen vlak. En als je goed kijkt, zie je dus dat het plaatje geprojecteerd is op de oppervlak. Nou, dit, dit, dit maakt het gebruik van deze afbeeldingen wel heel volledig. Want daarmee kan je dus ook op gekromde oppervlakken of op cilindrische oppervlakken kan je dus deze afbeeldingen krijgen. Dus dat maakt het wel het gebruik erg, erg complementair. En ja, je ziet zo dat, dat, dat je je afbeelding gewoon goed kan, kan plaatsen op een vlak en, en kan uitlijnen en daarmee in je samenstelling ook wel een goed resultaat vertegenwoordigt. Nou, wat hebben we hier even gezien? Hè? We hebben het, het, het gebruik van plaatjes eh, binnen Solid Edge eh, is geïntroduceerd. Je kan het projecteren op vlakken, op meerdere vlakken zelfs. Je hebt de collector in je pathfinder, dus daar staan eigenlijk alle plaatjes ook op een rij. En eh, het ondersteunt meerdere soorten bestanden. Nou, al met alle mooie, mooie set van, uh, van, uh, van functies die, uh, die bij elkaar komen. Er is alleen even een kleine maar uh, voor de mensen die fan zijn van KeyShot. Uh, het gebruik van plaatsje wordt niet automatisch meegenomen aan KeyShot. Dus daar zul je wel even op moeten letten uh, wanneer je dat uh, veelvuldig gebruikt of met bepaalde doelstellingen. En je bent met KeyShot ook betrokken, dan let even op. Het kan nu nog niet, men verwacht in de toekomst wel. Omdat men weet natuurlijk dat dat een gemis is, maar het zit er gewoon nu nog niet even in. Zo. Uh, dat, dat moet nog even op zich laten wachten. Um, gaan we dan verder naar een ander onderdeel van, uh, van de Solid Edge, dat is het zogenoemde uh, frames. In frames is er dus een mogelijkheid om met lijnen zeg maar bepaalde uh, zeg maar, uh, geometrieën te maken, lasgeometrieën bijvoorbeeld. Want over die lijnen kun je dus profielen studeren en die kan je dan gebruiken. Ze hebben aan die set van, van functionaliteit voor frames hebben ze dus gaps toegevoegd. En dat, ja dat zou de, de welgap zijn. En de functie uh, endcaps. Endcaps end zijn gewoon uh, eindkappen voor je, voor je constructie. Um, in deze video, uh, overigens zie je op achtergrond de achtergrond de nieuwe demo machine. Uh, uh, dat is de popsicle uh, draaien. Dat is een ijsjesmachine. Uh, veel van de getoonde demo's komen eigenlijk uit deze weet het, uh, popsicle demo. We kiezen in deze, deze machine een frame waar, uh, waar leidingwerk over loopt. En we zien dat we een schoor missen. We willen eigenlijk een kokenprofiel over die schoor plaatsen. Hiervoor gaan we in de frame uh, definitie, we zeggen deze lijn mist nog een, een element en dat is dus een koper. Wat je ook ziet is dat hij bij die buisvorm goed aansluit. Dus koper staat aan, hij kan ronde vormen, kan hij meenemen. We kiezen even voor het toepassen van de welkep voor 4 mm. Uh, 4 mm is uh, voor dit voorbeeld heel erg goed, omdat je dan ook goed kan zien dat hij die afstand bewaart. En je ziet aan de boven en onderzijde dat hij netjes een, een aantal millimeter boven het profiel waar hij op aan moet sluiten uh, uh, en nog blijft. Ja, dat, dat ziet er uh, goed uit. Gaan we nu op deze onderste koker nog een aantal endcaps plaatsen? Kiezen we even voor, we dit, uh, voor het kleurgebruik even de plastic, want die is mooi rood en dan valt het lekker op. En wat we doen, we zullen dus uh, deze profiel zullen we de, de eindvorm uh, aanklikken. En dan kan die dus herkennen waar die endcap op, uh, op uh, raakt en welke, welke contour daar, uh, daar is. En uh, wanneer we dus plaatsen dat die outwards komt, dan komt hij naar de buitenkant geweest. En hij heeft hem neergezet. Dus hij herkent de vorm waar hij op geprojecteerd als we dat zeggen, nou, wacht even, deze voorste wil ik nog op de andere definitie. Dan kan je gewoon in je Pathfinder op zoek gaan naar die instantie. En die kan je dus per uh, stuk uh, wijzigen. Dus in dit geval maken we een internal uh, ervan van. Die zetten we op een kleine afstand van de, van de buitenkant. Ja, bijvoorbeeld in een lasttoepassing zou je daar bijvoorbeeld kunnen. Dus, uh, de kleine zijspoor. Al met al een mooie, mooie toevoeging aan, aan ons uh, palet van, uh, van frames. Dus we zijn blij dat, die, uh, dat dit ja, wel een, een stukje voor maakt. zeg maar een uh, goede aanvulling. Um, wat hebben we net gezien? Je kan gaps toepassen. Dat kan in jouw menu van, uh, van de functionaliteit. Je kan het ook terwijl je bezig bent in je toolbaren. We zijn het allebei uh, toepasbaar. Um, en weet het, uh, er is een mogelijkheid om eindkappen toe te passen. En die is, is gelinkt aan de vorm die je kiest. Erg handig voor voetplaatjes bijvoorbeeld. Of aansluitplaatjes. Of het, uh, op toppen die je voor je kokenprofielen wil gebruiken. Dus uh, ja, een mooie, mooie set van, van functionaliteiten uh, die je aan toe Ehm um, Komen we bij een onderwerp wat, wat, wat wel een jubelstemming was binnen Ingenia. We hebben namelijk een, een nieuwe zeg maar in Solid Edge geïntroduceerd gekregen. het zogenaamde subdivision modeling. En dat, dat is wel heel puik. Dat is wel heel mooi. Want deze nieuwe manier zeg maar, geeft weer gebruikers de, de, de, de mogelijkheid om meer te gaan leunen tegen mensen die mooie, esthetische, organische vormen nastreven. Deze modelleermethode is daar goed geschikt voor. Zullen we snel even kijken naar het, de, de voorbeeldvideo, waarin dus het bedieningspaneel van deze op-circle machine, dat die weer handen genomen wordt. En je ziet dat dit echt wel het, een, een beetje recht toe, recht aankast is. En we hebben een industrial designer gevraagd om iets voor te stellen. En hij komt hiermee op te proppen. Nou, een puik ding, maar met ja, toch wel redelijk wat afrondingen en, en, en vormen. Zeg maar. En met traditionele methoden is het best wel een kluifwerk om voor elkaar te krijgen. Nu kiezen we in dit geval voor, voor de subdivision modeling. Die dus zegt van nou, je hebt een basisvorm. En die basisvorm die laat ik aansturen door de cage. En de cage is, uh, is, is, is zeg maar gerepresenteerd door die blauwe lijnen en die rode punten, die knooppunten. En dat is, ja, zullen we zeggen een grid om jouw vorm heen. En die grid die stuurt het, uh, de vorm. Zeg maar. Dus als je in het grid de cage zeg maar, een bepaalde kant op duwt, of je trekt, of je sleurt die, sleurtie, dan zal de vorm die daar door aangestuurd wordt wijzigen. Wat je nu ziet is dat er een soort mix van tools ingezet wordt om jouw grid te splitsen, om jouw cage elementen te delen, om dus weet het, bijvoorbeeld overgangen te strakker te maken of te verfijnen. En weet het, om gedrag te ontblokken wat we graag willen zien. Je ziet ook dat de vorm wordt aangestuurd, het grid wordt gepakt middels de steering wheel. En daarmee kan je duwen en trekken. Je kan deelselecties maken en dan vervolgens weer om met de steering wheel kan bepaalde dingen Uitvoeren. En je ziet hier even een voorbeeld van de blend. De blend is dus de mate waarin je dus een overgangscurve definieert. 0 is echt heel strak, dat is bijna zwart-wit, dan gaat hij om het hoekje 90 graden. Maar bij de 3 heb je bijna een hele cirkel te pakken en daartussen heb je nog een aantal vrijheidsgraden. Wil je nou een overgang meer smooth maken, dan zou je je grid dus moeten verdichten, zodat je meer grittelementen hebt om daarmee om te gaan. Even een kleine sprong vooruit. En je ziet dat deze handle al een beetje meer af begint te raken, omdat we hier ook willen laten zien dat je niet alleen beperkt bent tot één ontwerp met vooral hybride te werken. Als je een bepaalde switch hebt, dat je zegt van nou hier ga ik zo'n dus toepassing op doen, dan kan dat. Hier wordt er bijvoorbeeld een splits gemaakt op basis van een service, zodat je de ticking command kunt toepassen. En zo zie je dat je dus een mix van tools hebt waarmee je hier eindresultaat zou kunnen doen. Gaan we er nog een stukje vooruit, dan zie je net dat we even op het eindresultaat hebben geklikt. En wat, wat we hiervan willen zeggen is, van, nou, met subdivision modeling kan je dus organische vormen krijgen, zonder dat je een hele grote pathfinder eh, als resultaat hebt. Je ziet gewoon dat je met de sleur op acties zeg maar, van jouw steering wheel, dat je daarmee dit echt wel een vorm kan nastreven. Ik weet wel dat dit niet zo super precies is. Hè. Dit gaat niet op de puntkomma nauwkeurig, maar in de trant van, ja, dit is esthetisch, zeg maar, de, de beeld wat we ze willen neerzetten, dan is dat een hele mooie. Even kort samenvatten, wat hebben we nou gezien? Um, het is een nieuwe modelleer techniek die uitgaat dat je met een basisvorm start, een box, een sfeer of een torus, dus een donut zal ik zeggen. Um, daaromheen zit een cage, weet het, een lijnenspel die je dus kan selecteren en beïnvloeden. Daarmee kan je het gedrag van die restvorm die daar ontstaat, kan je beïnvloeden. Uh, je kan blends instellen, waardoor je dus over kan scherper en, en, en valler of smoother kan maken. En daarmee kan je dus je hele vorm kan je manipuleren. Ja, een leuke manier om dus weer te komen tot wat gezegd wordt, hè, de door organische vormen, de, de, de, de wat complexere zaken. En we zijn dus ook heel benieuwd waar jullie als gebruikersgroep dan mee op de proppen zullen komen. En welke gave dingen we dan in de toekomst kunnen zien. Dus uh, heb je iets, iets moois? Ja, deel alsjeblieft dit. We zijn echt uh, heel enthousiast en heel benieuwd naar jullie resultaten. Um, Kijken we dan naar een wat eenvoudiger onderwerp, maar voor ons ook nog wel zeker een game changer, dat is de linked property text. Text is gewoon simpel, je brengt tekst aan in jouw 3D omgeving, de, daarover is, is, is eigenlijk niet zo veel spannend... Maar het feit dat je dus nu properties kan linken, daar worden wij wel heel enthousiast van. Want dat betekent dat je dus nu elementen van jouw van jou part, dus dat wil zeggen je partnames, jouw revisieletter bijvoorbeeld, of revisiecijfer, jouw feit is die vrijgegeven, zit die in een project, al dat soort metadata, properties van Solidash, kun je dus meenemen naar jouw product. En voor mensen die werken met, met bijvoorbeeld iemand die kan graferen, die, die een laserinstallatie heeft of die weet niet, capaciteiten heeft om te merken. Ja, dan kun je dus al jouw uh, traceability in jouw waardeketen kan je gaan inreden vanaf de telekamer. Je kan zorgen dus dat spulletjes gemerkt zijn als ze binnenkomen en dus niet meer kwijtraken. Ligt dus er een, een plaat in, in jouw uh, productiehal kun je direct lezen. Dit is voor project X en dat is dit en dit. Ja, dat is geweldig. Dat, uh, dat vinden wij iets wat... Wat absoluut een toevoeging is aan de hele scala van functionaliteit in de Soliteits. Um, even kort, wat hebben we dus net gezien? De link naar Soliteits Property. Um, een hele belangrijke stap om traceability in te voeren. Dus wij zijn enorm verheugd dat dit er is. De tekst is associatief. Dus maak je een keer een, een, een, zeg maar een update van een bepaalde part. Dan zal dus de revisieletter meegaan. Is geautomatiseerd, staat erin. Dit um, is ook gelinkt aan het feit dat de, het gebruik van fonds sowieso... Moet gezegd worden, hè, is verbeterd. Men heeft de capaciteit om dus regelafstanden, letterafstanden, karakterafstanden te wijzigen, en uh, verbeterd. Dus het gebruik van tekst over het algemeen is, is verbeterd. In um, ja, komen we hiermee dus ook aan aan de, de, de, zeg maar de eerste vraag die we, die we jullie willen stellen. En, uh, ik, ik kijk even mijn collega Tom aan om, uh, om de pol te starten van, uh, uh, van, uh, van vragen die we jullie willen stellen. Uh, de bedoeling is even dat jullie zelf in het scherm kunnen klikken. En dan uh, kunnen wij, uh, zeg maar, uh, uh, de, jullie interesse polsen over, nou ja, wat vind je nou echt het gaafste van deze vernieuwde set uh, van functionaliteit. Nou. Um, gaan we nu weer dit, uh, direct verder uh, met uh, de, de volgende uh, uh, sheets. Uh, we, we kijken namelijk uh, even kort naar een aantal elementen van uh, het portfolio. Zoals aangegeven, de, de, de, het verbreedt zich. Uh, zeg maar, hè, ze zoeken de diepgang in, in jouw CAD uh, applicatie. Maar ze zoeken ook echt wel waar onze uh, gebruikersgroep, hè, bij engineers we dit treffen, de, de electrical engineer, of degene die de manuals maakt, of de service engineer. En daar gaat het portfolio vaak op in om die, die dienstverlening te geven. En een van de onderwerpen is model based definition. Uh, model based definition is een mogelijkheid om, om in een, uh, niet meer op papier, maar in, in bijvoorbeeld een 3D PDF, informatie te delen met, met anderen. En dat kan een toeleverancier zijn, hè, dat kan een interne klant zijn, zoals een productieafdeling. Uh, het gaat erom dat jij vanuit jouw CAD-data uh, uh, zeg maar kan jij dus het, uh, wat informatie in een 3D PDF zetten. Die dan vervolgens iemand anders wat nauwkeuriger kan bekijken. In dit voorbeeld heb je dus hè, interactie tussen jouw 3D view. En uh, de, de lijst met onderdeeltjes die rechts staan. En dan zie je het partnummer. Uh, die die rechterlijst is wel wat beperkter zeg maar. Maar daarvoor zou je eventueel bij dit ook gebruik kunnen maken van je structure. Um, wat het wel biedt is dus een mogelijkheid om te vinden wat je, wat je ziet. Zeg maar. uh, dus dit, Deze views kun je dan vervolgens ook draaien En je kan doorsneden maken. Nou, dit is een voorbeeld van jouw structure. Hè. Het, hier ga je dus in jouw, jouw, jouw samenstelling kan je dus op, de, op die verschillende niveaus klikken. En er zit ook een, een, een binder functie in. Dat je dus een aantal dingen bij elkaar kan voegen. Zo zijn er hier de JT-file en de step step-file toegevoegd. Zodat je dus in een andere applicatie weer dit onder deze dingetjes kan zien. Uh, dit is dus een hele uh, laagdrempelige manier om dus mensen in 3D een soort eigen... ...zeg maar, uh, functionaliteit geven. Hè. Mensen kunnen wat opmeten, mensen kunnen dingen uitzetten. Uh, maar het, het mist een beetje de link met de kracht van, uh, van CAD. Want in CAD kan je dus uh, configuraties maken en, en section views maken, zeg maar. En daar gaat juist, uh, bijvoorbeeld, als Technical Publications veel verder op. En die geeft jou de mogelijkheid om juist wel van die het, uh, spullen gebruik te maken. Kijken we eerst naar een ander onderdeel van die Technical Publication, dat is het maken van afbeeldingen. Want uh, technical publications bestaat uit illustrations en technical publications. En bij dit illustrations daar kan je eigenlijk een, een, ja, een mooie afbeelding maken. Die ook weer het, de gelegenheid biedt om dus wat interactie te zoeken. In dit geval zullen we een afbeelding maken uh, van, van deze set van, uh, van onderdeeltjes met een tabel erbij. En uh, van deze afbeelding maken we dan een SVG file. Dat wil zeggen, we maken een vector graphic. En de, ja, die, het, die vector uh, tekening blijft dus heel mooi scherp. En zichtbaar in verschillende applicaties. En dat is wel de kracht van, uh, van Illustrations. Um, we kiezen er even voor om deze afbeelding te publiceren op ons bureaublad. En dan zullen we de, de tekening even openen in een HTML-omgeving. En dat is dus uh, heel erg handig. Je hoeft dus niet meer je, speciaal in die, in die uh, uh, zeg maar, uh, uh, Acrobat-PDF-reader te zitten. Uh, je kan ook gewoon in een HTML- en een browser-omgeving. Dat geeft wel aan wat, wat dus je opties zijn zeg maar, om, om dit soort dingen te doen. Nou, hier zie je de interactie tussen de twee je plaatjes zie je, zie je reageren op de, op de tabel. Kijken we nou naar dit voorbeeld. Hier, nu zijn we in, in Technical Publications. En daar zie je dus dat de twee afbeeldingen op deze pagina's hebben interactie met elkaar. En daar is echt de kracht van uh, Technical Publications te vinden. Je kan met configuraties kan je dus dingen doen. Zoals nu een animatie van je explode View. En je ziet gelijk een plaatje van de explode. Tevens een tabel van, de, van deze Explode View, dat je kan zien welke partnummers erop liggen. En dat soort zaken zijn echt wel te realiseren in TechPubs. En je ziet dat deze representatie is in jouw browser. Oftewel, je kan iemand toegang geven tot een link, zeg maar. En dan zal al die gegevens zal dus meegaan. En daarmee maak je een hele interactieve set van gegevens. Dus heel waardevol voor bijvoorbeeld het genereren van spairpaardlijsten. Of voor het geven van het, informatie over hoe je bepaalde handelingen moet uitvoeren. Dus wij zien hierin echt de diepere laag van wat kan je nou met modellen en, weet het, en zeg maar beschikbaar stellen via een browser. Um, uh, even kijken. Uh, zal ik verder gaan met uh, het volgende onderwerp: uh, waaierharnas? Ik ben een beetje onhandig, ik scrol even de verkeerde kant op. Weet het, uh, we zien hier zien we een voorbeeld van, uh, van waaierharnas. En waaierharnas is een onderdeel van het electrical. En het electrical pakket geeft je dus links is de, de, de, zeg maar de omgeving waarin je schema's kan maken. Jouw electrical engineer maakt schema's. Dat gebeurt aan de linkerkant. Aan de rechterkant maakt eigenlijk jouw mechanical engineer de machine verder af. Maar plaats staan: hier zie je twee elektric kasten die erin zitten. We gaan even kijken naar wat de electrical engineer heeft ontworpen. Hij heeft een K7 kaart, die zit in die linkerkast. En er zit nog een klemmenstrookje in die andere kast. En daar zitten kabels tussen. Wij hebben die in, in zeg maar, onze 3D omgeving nog niet gerealiseerd. Maar die electrical man heeft zijn schema's al klaar en is leidend in de definitie wat er de gerealiseerd wordt. Hij zegt dus een bridge-out functie, dat betekent dat hij een export maakt van deze schema's. En wij roepen zeg maar in onze 3D omgeving, ik doe even net alsof ik een chemical engineer ben, in mijn 3D omgeving geef ik een update van de wire harness. En wat hij dan doet, hij weet dat die electrical engineer zijn schema compleet had. Dus in mijn 3D omgeving komen ook die kabels te, te, te, tevoorschijn. Ze worden zichtbaar. Mijn activiteit als mechanicus zal dan zijn van, nou, dit is een logische route, want het gaat direct door de deur van de schakelkast. Ik ga ze omlekken, dat doe ik met express routing. Ik zal zorgen dat die over de kabelgrootte gaat. Ik zal zorgen dat die door de wachtels gaat. Ik zorg ervoor dat de, de daadwerkelijke loop van de kabel ingetekend wordt. En ik geef daarna, oké, okay, ik ben klaar terug aan jouw uh, uh, electrical engineer. Wat die krijgt de waarde van, maar hoe lang is die kabel dan geworden? Nou, hij is bij deze drie meter geworden. En dan kan de electrical engineer nog een verificatie doen. Of een simulatie doen dat die lengte van die kabel niet conflicterend is met zijn ontwerp. Dus hier zie je een goed voorbeeld van een waarheid op electrical gebied die dus naar de mechanical omgeving doorgestoot. Kijken we dan naar een, um, een initiatief wat Siemens genomen heeft naar leiding van het samenwerken. Dan zie je dat zij een eigen cloud omgeving hebben ge geïntroduceerd. De zogenaamde SHARE. Een share is net als een drop-up zeg maar, waarin je dus je spulletjes kan plaatsen. hoeft niet per se een te zijn, dat kan ook een AutoCAD zijn, dat kan een wdt Inventor zijn. Een -in. Je kan je spulletjes kwijt op die share. En het voordeel is, je kan dus weet je, bepaalde dingen doen. Dit is een browser gebaseerd, dus in je browser kan je dus naar een uh, locatie toe. En dan zie je dus ook dat je Pathfinder hebt met je onderdeeltjes die je aan en uit kan klikken. Je kan wat andere dingen doen, zoals iets opmeten of je kan doorsnede maken. Een, een ander element wat je kan gebruiken is dat je bijvoorbeeld een, een, een markup kan maken. Een markup, ander woord voor een, voor een stukje tekst toevoegen. Wanneer nou, kan dat heel handig zijn? Als je bijvoorbeeld bezig bent met een design review. En je zegt, nou, ik heb een toeleverancier, die wil ik wel graag even laten kijken. Kun je je feedback erover geven? Dan hoef je in deze tijd van corona nog niet per se bij elkaar te zitten. Je kan dat virtueel organiseren, middels een ship. Dit is het voorbeeld dat je dus op je eigen bureaublad bent. Je geeft nu een aantal mensen, geef je toegang beperkt of uitgebreid aan de set van gegevens en je kan daarmee bepaalde doelstellingen zien. Tevens heb je de mogelijkheid als jij een handheld hebt uh, hand met een camera, om dan een stukje AR toe te passen, ook met het reality. Ja, dat is hartstikke leuk in, in min of meer de commerciële zin. Mensen die willen zeggen, nou ik heb hier een product voorstel, klant wilt u daar even naar kijken, dan kan je op zo'n manier een hele mooie, ja, rijke toevoeging van, de, van je eigen product ervaren. Nou. Kijken we dan naar het laatste onderdeel van uh, de portfolio uh, die we willen meenemen. Dus we willen toch even ook stilstaan bij het onderwerp uh, datamanagement. Want dit is, dit is onderdeel van de set van Solid Edge. Hè. Dit zit ook in een foundation erin. Uh, dus je kan uh, jouw uh, eigen problematiek, bijvoorbeeld die je ondervindt. omdat spullen niet gelezen zijn, omdat spulletjes af en toe uh, obsoluut zijn, maar ook niet zo gemerkt zijn, dat kan je uh, je toe trekken. De, de, de functionaliteit van SEDM. Solidariteit en management zit in het pakket. En dit is weet het, uh, mogelijk om die zelf te betrekken. Heb je daar even wat hulp bij nodig? Nou ja, dan bieden wij natuurlijk de service en advies erin. En onze helpdesk is er altijd over voor dit soort, uh, soort, uh, soort cases. En we kunnen je daar zeker bij helpen. Um, hiermee komen we aan het einde van, uh, van het stukje wat ingaat over de portfolio. En een vragen we even meer om, om, Tom, om, uh, om een, een, een vraagstelling uh, te laten zien. Ja. Um, nou, deze vraag gaat over uh, welke je zou verwachten dat je module toepasbaar is in, in jouw organisatie. Natuurlijk zijn er uh, in het portfolio nog veel meer producten. Uh, we hebben een aantal dingen niet, uh, niet getipt. Hè. We zijn niet zo bij simulationen stil blijven staan. Ja, heb je er even vragen over? Uh, dan kunnen we misschien wel uh, in, in deze wat antwoorden daarop geven. Want uh, what's next? Um, dit is een plaatje van vorig jaar. Dat is ons uh, event geweest, zeg maar. En uh, dit jaar is dat uh, ja, helaas valt het in het water uh, vanwege corona. Maar we, kunnen, we zijn heel enthousiast dat we wel kunnen zeggen dat we. Een, uh, een heel leuk event hebben in oktober. Maar even vooraf zeg maar uh, over uh, de, de update training. Uh, in, in september hebben we een aantal update trainingen gepland. En uh, over het portfolio, dan kunnen we daar ook echt wel, wel dieper uh, op ingaan. De update training is, is uh, ook weer digitaal. Dan zullen we zullen die uh, in de vorm van het, een, een online uh, training uh, geven. Maar daarna afloop zul je echt wel in staat zijn om al die functionaliteit uit te voeren. Um, maar zoals gezegd, in oktober krijgen we dus de vervanging van, uh, van ons event. Het wordt een hele toffe week van, uh, van, uh, van allemaal ja, zaken die we eigenlijk willen bekendmaken en bespreken en laten zien. We gaan voor de gebruikers, dat gaan we, gaan we de diepte in met zogenaamde workshops, leuk en interactief. En voor mensen die wel meer op een high level zitten, zijn we, hebben we weer wat meer de managementkant van sommige zaken die we willen aantippen. En het, al met al hebben we mooie content in die week om, om dingen te laten zien. Dus wij adviseren ook van hey, hou onze agenda via agenda goed in de gaten, want daarop zullen we de mededelingen die mogen doen over dit soort zaken. Komen we dan even bij, uh, bij uh, de, de coupon, want we, ja, we, dit ook, we vinden het super tof dat jullie de tijd hebben genomen om deze late namiddag zeg maar, te luisteren naar onze, onze enthousiasme over de nieuwe release van 2021. En um, wij willen dat graag met jullie delen, dus uh, we hebben zeg maar, een coupon bedacht waarin je dus een korting kan, uh, kan krijgen op dus die update training uh, en de, de update training zal 250 euro zijn. Je krijgt daarvoor weer dit, wat, wat oefenmateriaal. In ieder geval de kunde om straks deze dingen die we vandaag al even getipt hebben, maar nog veel meer. Om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. En we geven met deze koepel de mogelijkheid om 100 euro korting zeg maar, prijs te krijgen. Uh, dus wil je daar gebruik van maken, dan uh, uh, krijg je nu de keuzes even om, om, uh, om te klikken. Um, zeg je van nou, vind ik lastig. Is <laughs> het moment. Ik kies dan even voor dat we later gewoon even in contact komen. Met het. Dat geldt sowieso ook op een later tijdstip voor jullie. Um, en dan zullen we nu langzaam maar zeker doorgaan. Naar uh, vragen die, uh, die wellicht uh, uh, voor zijn gekomen. Um, en dan kijk ik even. ik nee, kijk naar mijn collega Tom. neemt even het uh, woord over. Nee, hey, Tom. Goedemiddag allemaal. Uh, super dank, uh, bedankt voor deze heldere toelichting op uh, de release van Solid Edge uh, 2021. Uh, ik denk dat je een goed beeld hebt weten uh, te schetsen van uh, wat we kunnen gaan verwachten. Um, volgens Siemens zal de release nog enkele weken op zich wachten. Ze zijn aan het fine-tunen met de laatste, nou, de laatste zaken en ze willen het op de juiste manier introduceren. Dus het is nog heel even afwachten wanneer er precies een release-datum is. Uh, ondertussen zijn er drie vragen binnengekomen: uh, twee hebben betrekking op model-based definition, en één zal gaan over uh, electrical. En de eerste is, uh, kan je ook sketches toevoegen aan een 3D-PDF? Um, ja, uh, dit, uh, dit, is een, dit is een wat lastige vraag. Nee, letterlijk weet ik het niet. Um, het is alleen uh, onze ervaring met, uh, met die MBD-functionaliteit is dat het... Uh, Um, wat meer leunt op zeg maar, de, de, de mogelijkheid om PMI in te voegen en wat minder op uh, configuraties en, uh, en zeg maar, uh, dat soort zaken. Dus mijn verwachting mijn eerste ingeving is van nou, ik verwacht het even niet. Mocht je nou dat willen, dan moet je het naar het PMI niveau uh, zien te krijgen, want daar kan je dit wel in trekken. Maar um, ja, het, uh, dan moet ik toch even het antwoord op verschuldigd. Oké, okay, helemaal goed, komen we daar later op terug. En zou je Model Based Definition ook kunnen gebruiken voor kwaliteitscontroles? Uh, uh, ja, ja, Model Based Definition, wij, wij noemen het bij ons intern ook eigenlijk hè, de digitale paperclip. En daarmee zeggen we ook dat het gebruik dus hier en daar is in, in, in het proces. Dus zeker ook voor inkomende goedereninspectie. Kan je je voorstellen dat, nu heb je een voorbeeld gezien van een, van een document wat 3D is, en wat je kan draaien van een samenstelling. Maar ook van een part kan je zeggen, nou ik neem alle PMI die dus een beetje dat part definiëren. Bijvoorbeeld de, de toleranties, ik weet het, waar het echt om de, om de om zeg maar de nauwkeurigheid gaat. Maar daarbij genereer ik een lijst van wat je bij inkomende goederen moet controleren. En die lijst die voeg ik toe met die paperclip aan, dus weet het, dat onderdeel. En dan weet eigenlijk ook de hele organisatie, het, dat dat dus dat onderdeel was van jouw, van jouw uh, zeg maar, stappen. Dus ja, dat kan wel bij inkomende goederen echt goed landen, zeg maar. Uh, met, die, met die paperclip, binnen die tevreden. Helemaal ja, goed, dankjewel. En de laatste vraag heeft uh, betrekking tot uh, electrical routing. Um, geldt deze electrical routing ook voor de hydrauliek? Um, ja, als ik het goed interpreteer, werd het, er is namelijk wel, het, het, het maakt gebruik van dezelfde functionaliteit. Hè? Weet het, de, het feit dat je dus met zo'n zo lijntekening een kabel kan trekken, dat is functionaliteit die we kennen van de route, hè? Dat is een functionaliteit die ook geldt voor leidingwerk. De, de, dus we hebben voorbeelden gezien van, van uh, pneumatiek of, of hydrauliek. En ik weet ook dat we dit dus, uh, maar dat, dat is dus niet zo in de electrical route, maar dat is gewoon de expressroute zoals we die kennen. Binnen de Solid Edge Premium variant en de, ja, dan gaat het zelfs zover dat je dus complete uh, hydrauliekslangen met je koppelingen prefab kan plaatsen middels dus die lijnen. Ja, dat is wel een hele mooie techniek om, om dus dit soort definities te maken en daarom maakt Electrical ook daar gebruik van. Zeg maar. Alleen met de toevoeging dat het dus associatief is naar de lijst die je genereert in de module so, Solid Edge Electrical. Oké, okay, dankjewel. Nou, dan zijn wij tot het einde gekomen van onze webinar. We hebben althans geen vragen meer binnengekregen. De webinar wordt gedeeld op onze website en zal ook op YouTube worden gedeeld. Dus dan kun je nog even terugkijken. Dit was de laatste voor vandaag. Dus wij bedanken jullie voor jullie tijd. En hiermee sluiten wij de webinar. Dankjewel.